Sport. Sport is iets wat, uh, wat echt bij mij hoort. Uh, drie of vier keer in de week uh, ga ik wat uit of roeien of fietsen. Dus uh, dat helpt niet zo Mijn connectie stamt al van uh, 1972. Ik heb nog in het oude Jutvaas gewoond. Um, voor een hele mooie schaatstop wat al jaren niet meer is gevoeld. Ik ben docent voor uh, roei Mijn kennis van de gemeente op zich, omdat ik wel zo lang woon. En uh, ik ben zeer geïnteresseerd in uh, alle ordeningsprojecten. <middels> D66 uh, vind ik dat de partij is waarbij je je, je eigen ideeën kwijt kunt. Maar wat ook sociaal is, dus met de medemensteken helpen.